Dit is het vervolg op de vorige video. Ik was verdwaald, maar Oké, okay, ik heb de straat gevonden. Ja. Het yeah. yeah. yeah. was a long way up. Was you panicking? Ja, een beetje. Elke dag werd ik wakker. Ik nam een typisch Engels ontbijtje. Ha, site. Ik kreeg cornflakes. In het gastgezin waren nog twee andere Italianen. Pizza, pasta. Elke voormiddag moest ik naar school. Je ja. rol is wat je doet in de wereld. So Na de Engelse lessen kreeg ik een skeer voedselpakket. Hier steel ik een zakje chips. Na dat geweldige middagmaal hadden we elke namiddag activiteit. Zo jamde ik met deze persoon, ging ik in het turkey eye en leerde ik de Italianen een typisch Belgisch liedje. Zo gaat het goed. Zo gaat het beter alweer een kilometer in. We gingen klimmen op een muur. En we gingen ook klimmen op een berg. En om deze geweldige reis af te sluiten, ging ik samen met de Italianen een duikje nemen. En ik ging in mijn onderbroek. Dit was mijn week in Engeland. WTF? Yes! We did it! Yes. Wanneer de activiteiten gedaan waren, ging ik gaan skaten.